Meegedaan aan het project Our Stories, hè? Ja. Waar ging het over? Um, het ging over uh, vluchtelingen. En ik zit nu in de derde. En uh, welk beeld wij zeg maar, over de vluchtelingen hadden en hebben gekregen. Um, en we hebben um, ja, verhalen en gedichten geschreven over... Um, ...over de vluchtelingen en over de reis die ze maken um, en hoe het leven daar was en hoe het nu is veranderd. En denk je dat ze um, het ontmoeten van een vluchteling of eigenlijk een new neighbor, wat voor verschil is dat met daarvoor? Um, nou, het maakt het veel persoonlijker, want uh, ik denk dat de meeste Nederlanders denken als een groep, de vluchtelingen. Um, maar nu is het, je, je krijgt ze echt in de klas, zeg maar, dus het is... Uh, ja, ik weet het niet. Het is zeg maar, je, je leert te kennen en, uh, ze kennen. Want wat, wat viel op bijvoorbeeld bij uh, van het verhaal van Shumaila? Nou, um, ik wist wel zeg maar dat er bijvoorbeeld in Pakistan heel slecht met vrouwen om werd gegaan. Um, maar de, de, wat mooi is dat ze echt. Ze weet dat ze gevaar loopt om, om op te komen voor vrouwenrechten en voor vrouwen sowieso. Um, maar toch doet ze dat. Toch uh, zet ze die stap om, om het toch te gaan doen. Dus dat vind ik uh, mooi. Ja. ja. Denk je dat het uh, inspirerend is voor de andere kinderen? Ja. De nou ja ik weet niet voor iedereen, maar voor mij zeker wel. Om gewoon op te komen voor, uh, voor waar je in gelooft. Of het nou anders is dan wat andere mensen denken. Of Oh ja, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja, ja Vanuit je kracht, vanuit je passie, Precies. waar je van, ja. Uh, ja. Ja, Waar je in gelooft. Gewoon uh, daarvoor opkomen. Want jullie hebben een paar weken hebben jullie, uh, kranten gemaakt, gedichten ja. wat je zegt. En dus jullie zijn echt met het onderwerp bezig geweest. Mm -hmm. Zie je ook, uh, was het ook een gesprek dat jullie onderling hadden met elkaar? Um, ja, het was wel, we waren heel. Ja, toch wel eigenlijk. We waren in groepjes verdeeld. En uh, de ene waren bezig met. Um, ja, met de kranten en de anderen die maakte weer collages en dat soort dingen. Um, en het was toch wel, je had het toch wel met elkaar over, uh, ja, wat, wat denk jij eigenlijk hoe het zit en wat is de oplossing? En uh, hoe, hoe vind, wat vind jij ervan dat er zoveel vluchtelingen nu um, in Nederland komen wonen? En uh, nou ja, ja, dus dat was toch wel een beetje het gesprek wat er werd gevoerd, ja.